We hebben hier een brief gehad van de wethouder, met wat ja, schriftelijke uit de ruimte van de ja. zijn ingelegd en zo. Ja, oké. Dat is niet te uh, Ja, dat Jij gaat zo een woord voeren. Ja. Dan vind ik het fijn om jou even een zinnetje te geven, dat okay, we dat op een afstandje op ook mee te zullen. Uh, daar gaan ze bezuinigen op allerlei dingen van sport en cultuur en voorzieningen voor mensen die het wat moeilijker hebben in de samenleving. En aan zo'n project worden dus miljoenen besteed, maar een project waar eigenlijk niemand op zit te wachten en waar niemand op dit moment in ieder geval het echte belang van inziet. Uh, dus de, de grote vraag is van, als je hier al iets gaat doen, moet dat op dit moment die de gemeente veel schulden heeft. Zijn dat geen prioriteiten. Het is vandaag 1 oktober en daar 1 oktober is het uur. Nu... Aan de mensen die hier hun tuintjes hebben, omdat onze wethouder, de gemeente wat geleden aan het college, hier graag een droge gracht willen leggen. Dus een kuil met een inzij bloemwet zonder water, die dan als wateropvang of vervangende kant moet dienen. Vanwege die droge gracht moet eigenlijk dit achter ons, achter u, moet verdwijnen. Ja, precies. Terwijl die droge gracht, dat die er ooit is geweest, dat is een aanname. Dat hebben ze uit uh, tranchotkaarten opgemaakt. Maar uh, wat hier ligt, is echt, wij hebben dat in, in uh, gegevens gevonden in het Stadsarchief. Deze tuinenstructuur bestaat hier al sinds 1806. En dat gaan ze weghalen om een gracht hier na te maken, terwijl ze bestaande structuren weg gaan halen. Het is echt goed te een zonde.